Goedemiddag, hey hey, Calvin hier. Ik ben onderweg naar Joost. Aangezien we vandaag weer op pad gaan om uh, alle kneepjes van het verkoopvak te leren. Hey vriend, mag ik instappen? Mag ik erbij komen? Zoals je weet hebben wij heel veel inzendingen binnengekregen. Jullie hebben allemaal laten weten wat voor product je wil dat ik ga proberen te verkopen. En ik heb uiteindelijk één gekozen, namelijk paprika's. Het is een beetje een voor de hand liggende keuze misschien in mijn geval. Maar ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit echt paprika's geprobeerd te verkopen. Dus ik ben benieuwd of ik het kan. Maar welke vind je het lekkerst eigenlijk van die paprika's? Ja, rood Rood? Mm. Standaard rood. Standaard rood. Rood is lekker man, ja. Waarom zijn paprika's eigenlijk rood, groen? Kleuren komen gewoon van, de een is rijp en de groen is minder rijp. Ik heb me er wel een beetje in verdiept al hè, dus ik ben ja? wel redelijk, mijn productkennis is wel redelijk van een level. Ik hoop dat hij het met me eens is. <lacht> ik ben voorgelogen! Gevallig heet uh, degene met wie jij hij uh, meteen een afspraak hebt, heet yo standaard de mis. Maar... <lacht> Succes met wachten. Succes. Ik heb Joost okay. de juiste groetjes van me. Dat zal ik doen. Okay. Ik zie je later. Goeiedag. Joost van Miedema, Kelvin. We zijn bij Miedema AGF. Grote handel in groeten en fruit. Okay. En we gaan je vandaag wat meer leren over de herkomst en de soorten paprika. We gaan uh, de loods binnen de concert. Dit is de binnenkomst goede, Alle producten. hier, uh, Joost. Nou, je moet een dikke jas aan. die heb je gelukkig. Okay. Heel veel paprika's en heel veel soorten. Zullen we eens een test met jou gaan doen om te kijken of je meer weet van de paprika. Een smaaktest. Ja, nee, lijkt me hartstikke leuk. Dan gaan we je blinddoeken. Blinddoeken? me. ben je nog geen twee minuten binnen en ik word nu al blinddoek. We gaan wille willekeurige volgorde jou een stuk paprika geven. Oké. Okay. Kijken of jij het kan <laughs> onderscheiden. Ik denk, mijn eerste gevoel zegt dat hij geel is. Ja. Geel of rood? Wat ja. zit er tussen geel en rood in? Maar... Uh, oranje. Jij. Ja, volgende. Deze is groen. Toch? Waarom denk je dat die groen is? Ja, nou, hij heeft niet zoveel smaak. Oké, okay, maar is die hartig? Hij is wel... Nou, hij is een beetje waterig. Waterig? Hij is waterig. Het is geen groene. Het was de gele. Echt? Ja zeker. Oké, okay, dan weet ik ook weer waarom ik geen gele eet. Dus als dit een al groene is, moet hij ook een beetje hartig zijn. Dit is sowieso groene. Deze heb je niet. Groen is gewoon alsof je, alsof je de plant zelf aan het eten bent. Oké, okay, daar komt hij. Laatste. Nou, Dit is niet rood. Ik zou ook weer groen zeggen. Ja, ik moet zeggen, dit is heel knap van je, want het was weer een groene. Ja! Oh, je wou me in de maling nemen, hè? Zeker. Voor de vorm krijg je alsnog de rode. Top. Nu ga je me niet weer lopen... Nou, dit is, dit is rood. Hoop ik. Ik weet niet zeker. Is echt rood. Je gaat echt twijfelen, man. Zo ja. afhankelijk, want we zitten nu aan het einde van het Nederlandse seizoen. Dan is de plant anders. Anders van kwaliteit, omdat er minder zonlicht is, de dagen zijn korter. We gaan straks over naar Spanje. In de winter komt alles eigenlijk uit Spanje. Ja. En dan zal die weer zoet zijn. En nu heb ik een vraag. Ja. Mensen hebben mij verteld dat als hij drie dingen heeft, dat het dan Bijvoorbeeld een vrouwtje is en dat het vier, dat het dan een mannetje is. Klopt dat? En kun je dat ook zien aan de onderkant? Nee, ja? dat kan je niet zien. Nee? Nee, dat kan je niet zien. Ik ben voorgelogen. Het is niet helemaal onwaar, okay. maar het hoeft niet. Vandaag de dag gaan ze de rassen veredelen. En dan krijg je ook hybride rassen. En een oh, hybride okay. ras kan zowel vier als drie hebben. Kan dit een vrouwtje zijn en kan dit een mannetje zijn. Oké, okay, verder nog uh, informatie die handig is om te weten: de oranje. De oranje paprika is steeds populairder aan het door. Je hebt zelfs zwarte paprika, je hebt witte paprika. Oh, echt? Op. Ja, ja. Uh... Je hebt ook de regenboogpaprika tegenwoordig. Ja, klopt. Hoe kan dat dan? dat is Uiteindelijk moet je het zien is een veredeling van de zaden van de planten van meerdere soorten. En daar zijn ze jaren mee bezig, dat duurt soms wel acht echt? jaar. oké okay. ja Fantastisch man, echt interessant. Dat Nog één laatste worden. vraag. ja Zeg je paprika of paprika? Ik zeg paprika. Ja, ik ook. Ah, zo, ik ben net weg bij Joost. Hij heeft me alles geleerd over paprika's, de ins en outs. Hé hey, Joost! <laughs> ja, maar. Yo, kom er weer bij. Ah. Ik heb een cadeautje voor je. Wat dan? Ja, drie keer raden. Vertel. Nou, ik heb een smaaktest gedaan. En? en uh, was, Wat je redelijk... Was, ja, was redelijk goed? Nou, ik werd gewoon een beetje voor de gek gehouden. Maar ondanks die rare move had ik het nog best wel gewoon goed gedaan. Oké. Okay. Smaak goed? Ik heb echt respect gekregen voor de paprika, man. De paprika wordt steeds populairder. Oké. Okay. Dat merken we. Me. Dus als, weet je, als je erbij wil horen deze dagen. Dan moet je gewoon paprika's eten. Ja, dan chap je die paprika, dan koop je hem en dan hou je hem bij je. Dat is ook een beetje salesprincipe, social validation heet dat. Kijk, stel uh, als jij uh, voor een club staat en uh, er staat bijna geen rij... Mm -hmm. ...dan denken heel veel mensen het dat zal wel geen leuk feestjes zijn. Ja. Maar op het moment dat je dus een rij ziet staan, dan gaan ja. mensen gauw in de rij zien. Mensen staan in de rij voor paprika's tegenwoordig. Zo populair is het. Maar hoe kun je nou die twee dingen met elkaar combineren? Die kennis die je hebt gekregen over die paprika en de sales technieken? Nou, die celstechnieken ging natuurlijk om schaarste ja. en om wederkerigheid uh, ja. en op sympathie. Kijk, sympathie zit er wel in denk ik op het moment dat je gewoon met passie vertelt over het product. Ik ja. denk dat als je vertelt dat het uit Nederland komt dat mensen daar sympathie voor hebben. Ja, medekerigheid. Ik denk dat ik gewoon mensen gewoon een stukje laat proeven. En schaarste. Ja, kijk, als de verkoop niet zo lekker loopt, leg ik gewoon twee paprika's nog maar in mijn bakje of zo. Goed, Joost en ik kunnen deze zak paprika's natuurlijk niet in ons eentje op. Dus ik wil een, uh, een verlotingsactie doen. Mij lijkt het tof als je hieronder je beste Mattie of je beste vriendin tagt, waarmee jij deze paprika's op zou moeten eten. En als je dan toch bezig bent, maak je ook nog kans op dit gesignere t-shirt. Dus dat lijkt me helemaal fantastisch. Zet hieronder dus een mattie op een vriendin waarmee jij graag deze paprika zou willen opeten. En dan uh, zullen we in de volgende aflevering zien wat we weer gaan doen. Toch? Yes.